Ewa hey, Dredis, welkom bij deze nieuwe video, jullie hebben gezien, kanalen beoordelen, we zijn weer back Vergeet niet te liken, te abonneren, voor we gaan beginnen boys, als je heel graag in deze serie wilt zitten Ik zie van laatst heel veel mensen die niet abonneren, ook niet liken, maar wel commenten Boys, zo werken wij niet, kijk je die? Zo werken wij niet Zo werken wij niet, allemaal pet pet pet Je moet gewoon alles stoppen volgen, net als iedereen En als je dat doet, snap je? En misschien stel je voor, je zit ook niet in die video Blijf het dan bij de volgende video ook doen. Dan weet ik van, deze man veel wild zo graag. Maar als je erin zit, dan zit je erin. Dus ja, doe of, gewoon wat alle stappen zijn. Like, abonneer of hou het van me. We gaan naar de intro. Ja toch. We zijn met Jinxie, 28 gamer. Als ik het goed uitspreek... Esso naar hem boys, want ik zie hem ook vaak laatst onder mijn video reageren Dus bro, blijf doen man, je weet het, toch, liefde naar jou man We abonneren ook even, want dat doe ik ook laatst even niet meer Dus nu doe ik het wel, dus als je heel graag in die serie wilt zitten bro, doe het gewoon man Is toch makkelijk, ik gun jou, jij gunt mij, kankerrat Ik moet deze weer piepen Nou, ik zie dat hij geen thumbnails gebruikt, wel bij zijn eerste video Dus bro, of uh, welkom to mijn channel je moet het wel doen, bro. Elke video moet je zoals een thumbnail. Dat is eerst de eerste banner. Ja, is al een goede. Want je bent volgens mij. Ja, twee maanden geleden begonnen, of drie maanden. Dus. Je bent nog een beginner. Maar als je blijft gewoon naar mijn video's kijken. Dan heb je tips, bro. Sowieso ook je info van je kanaal. Ook dienen schrijven. Ik zie dat je wel socials doet. Instagram. Volg deze man mij even op Instagram. even checken, boys. Je weet toch, moet Volg me ook al even op mijn Instagram. Hier ergens op beeldscherm. Bro, kom op, man. Volg me even op Instagram, man. Kom op, man. Had ik wel meer verwacht, broer. Maar Mijlish, ik geef dit kanaal. Allee, dit is een beginner kanaal. Je weet toch, maar... Hij is goed onderweg, dat wil. Hij heeft wel playlisten, dat vind ik wel knap. Dus, uh, ja. Het is een beginner, dus we geven deze... Een 7 op 10. Omdat het mijn trouwkijkers Je weet toch, SNLM. En we gaan naar uh, kanaal 4. Ja toch. Morgen. ik moet nog iemand... Zijn naam in deze video zeggen: Mootje, zo'n mootje van mijn scorro. Hij geeft me altijd de genoe. Ik, ik moest van hem een keer zeggen: Hij blijft er DM'en van: Hé hey Adam, zeg mijn naam in mijn video. Hé hey bro, ik heb je naam gezegd. Nu bla En we gaan maar niet stalken, als stalker. Anders gooi ik jou het bak om. <coughs> we gaan door naar de video, boys. We zijn bij Robin, zijn kanaal is een dikke mattie van. mij ik ben al lang op zijn geabonneerd. Je weet je, toch? Ja, deze man maakt Engelse content. En bro, Robin, wat moet ik over jouw kanaal zeggen, bro? Jouw kanaal is gewoon perfect. Thumbnails zijn beter, banner is beter, info is beter, dus deze man gaat gewoon dik man. 250 abonnees bijna, je weet je toch, deze man gaat ook lekker dik. Ben ben ik geabonneerd zonder het belletje aan, dus ik moet het wel even aanzetten, anders gaat hij mijn uh, stalkelf bedragen je weet je toch. Maar, ik zeg je eerlijk, hij doet wassavv, hij heeft al 1 video met 1k, dus deze man pakt wel uh, views, je weet je toch. We gaan naar uh, ja, kanaal. 3 en dan geven we dit een ja, 10 op 9 boys, want dit is wel een betere kanaal <kijnt> Maar ik heb meer abonnees dan hem Eh, wat zeg ik iets? Robby man, ja toch Hup <tieders> We zijn bij onze grote broeder Deze man volgt me op Insta, EsnoRM Ismail Bros of ik weet niet ik weet, ik weet, ik weet, hoe ik het uitspreek, bro, sorry Maar die banner ziet er wel stuff uit, je, je zet ook wel wanneer je een video uploadt, dat is heel belangrijk. Hij had wel een beetje de oude schema's als, als mij van vroeger toen ik begon met YouTube, maar ik had dan 5 uur, hij had 4 uur Mijlies, ik zie dat hij wel shorts maakt en ja die pakken al een aantal vliegen, pak pakken 50, 200 maar shorts jongens is echt wel de banan, dat pakt echt tering veel views dus goed luisteren naar wat hij moet gebruiken want dat pakt views man ik zie dat ik af en toe kijk ook naar zijn video's, ik was al deze op deze mannen lang geabonneerd je weet toch en ja ik weet toch snel ze zijn info checken ja zijn info is ook sava mijn naam is ik veel browser video's uploaden woensdag en zaterdag en zondag om 4 uur of 16 kan ook, uur uh, ja, je hebt ook van deze dienst ik weet niet waarom mensen deze doen, maar ik doe dat niet is een Belg, nou allemaal Belgische kijkers en kijkers van Hollanda tot Fransa. ik weet niet waarom deze video allemaal bekijkt maar nou jullie allemaal voor de mensen afvraag waar ik een bril heb, ik weet niet waarom maar het is wel goed voor je ogen dus ik raad je dat wel aan draag dat wel man, Holla, voilà, het is wel goed voor je oren man dus, ja draag het gewoon man, ja toch we gaan naar, ja kanaal 2, ja toch. Bij de kanaal die waar wij net waren, ik geef die 10 op 8, want dat is gewoon een boy Hij is mijn broeder, je weet toch. Wij We zijn bij onze grote vriend, Aytun als ik goed uitspreek. En zo naar hem man, je weet toch, ja toch. Ach, youtuber man. Je ziet er wel goed uit man. Ik zeg je eerlijk. Ook een broeder, man. La. Het is allemaal broederkijkers, man. Je weet het, toch? Ik zie dat hij katvideo's maakt kijk boys. Ik hou van katten man. Ik heb zelf ook een kat. Je weet het, toch? Essen naar hem man. Hij maakt wel echt meer islam video's. Ik zie dat hij ook wel, uh, je weet het, toch? Gaan ook even snel op hem abonneren. Even zijn info. Hij pakt wel, ja, hij heeft nu al 222 abonnees, Esson naar hem, bro. Uh, ja, hij is meer een Engelse creator. Dus uh, nou allemaal Engelse kijkers die ik ook heb. I love you to my uh, channel. En nou, mijn engels is pretty, niet goed, maar uh, ja, we gaan gewoon. Ja, dit kanaal. Ik zeg dat hij wel af en toe wel, Allee, af en toe gebruikt hij wel thumbnails, af en toe niet. Dus ik raad je wel aan gebruik een thumbnail, bro. Want dat is ook wel het benaariks. snap je bij een video. Je banner ziet er wel sava uit. Het ziet er wel Zoals goed uit. Ik zie wel dat er hier zo'n groen dingetje is. Ik kan wel. Ja, ik weet niet of je dat ziet met de muis Daar zien je zo'n beetje een groen dingetje. Info, ga ook even checken. Ja, info's heb ik al net gecheckt, maar er ziet er wel zelf uit en ja, dat is wel mooi gemaakt. En een uh, mooi katje, of ik weet niet dit is, een berenkat. Mooi, dat maakt niet uit, het ziet er wel goed uit. En uh, ja, deze kanaal, geef ik gewoon, ja, hoeveel? 10 op 8, dus uh, ja, goed kanaal man. We gaan naar de volgende, ja toch. Goed oh, boys! We zijn bij de laatste. Crazy Games man, SNRM man, je weet toch, we zijn bij zijn kanaal. Ik zie dat hij wel veel, uh, veel livestreams maakt, dus bro, gebruik het zeker een thumbnail. Livestreams pakken ook wel uit. Ja, succes naar YouTube, zeg ik vaak. Elke keer op dit moment shorts. Als ik eerlijk mocht zijn, ik heb, dan, ja, alleen, ik heb eerlijk gezegd nooit een shorts gemaakt waar ik echt viraal ging. Dus misschien moet ik dat wel. Dat staat wel ergens op mijn uh, YouTube uh, dienst waar ik moet bereiken. Zo'n zo shorts die moet viral gaan, dus jullie moeten me helpen, boys. Je weet toch? ik ben 11 en ik maak gaming video's ik hoop dat ik de 1k haal voor nieuwjaar ja bro kijk zo mensen dat wil ik wel even zeggen het is goed dat je doelen stelt maar ik begin eigenlijk de makkelijke bijvoorbeeld de 100 of eigenlijk ik begin altijd zo gewoon eerst de 20 want hij heeft nu 17 30 40 50 60 70 80 90 100 en snap je, zo moet je het stapelen ik weet, je wilt gelijk die duizend, maar dat gaat wel even duren bro, want ik heb er volgens mij duizend, eerlijk gezegd, heb ik daar voor negen mm, maanden over gedaan. Dus ja, het is wel snel, nog niet eens één jaar, maar bro, ik was echt aan het rennen voor die 1k man. Ik weet dat nog goed, goed, goed genoeg. Maar uh, ja, deze man, geef ik zijn een kanaal, je weet je toch, we starten van die andere kanaal dicht, je weet je toch. Geef dit kanaal, omdat het een trouwkijker van mij is, je weet je toch, krijgt hij van mij gewoon. 10 op 7. Hij kan wel beter bro, zo'n banner. En een, ja, je info moet wel iets langer zijn. Ook wel iets over je eigen, dat is ook wel het belangrijkste, boys. En uh, ja man, thumbnails. Voor de rest van je profielfoto ziet er goed uit. Voor de mensen, bedankt voor te kijken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat je van deze video hebt genoten. Volg gewoon alle stappen en dan zit je erin man. Dus ja, ik zeg je eerlijk man. Voor de mensen, ja vrouw waar ik een bril draag. Heb ik net uitgelegd voor mijn ogen. Want ja. Jullie zien wel dat ik kijk man, straks jullie uh, Ik mag dat woord niet zeggen. Uh, straks jullie dat ik leuke dingen kijk. Je weet toch? Boys, blijf kijken. Vergeet niet liken, te liken, abonneren. Of. Ja. Goed van mij dan als je niet liken en abonneert. Man. <laughs> ja toch man. Lief aan jullie man. Peace. Out.